Hoi, ik ben Sjoerd, Sjoerd Feijtsmaak. Ik ben wethouder Cultuur hier in Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden. En ik ben heel erg blij dat wij dit jaar in 2018 tegelijk met het prachtige straatfestival ook Pride Leeuwarden mogen ontvangen. Op zaterdagmiddag. We vinden het als gemeente Leeuwarden heel erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ongeacht je afkomst of ongeacht op wie je verliefd wordt... Uh, en ik denk dat Pride uh, dit jaar in Leeuwarden daar een hele belangrijke bijdrage in kan leveren, omdat het zorgt voor ontmoeting en natuurlijk een hele leuke, prettige, feestelijke sfeer waarbij iedereen uh, welkom is. Dus kom vooral langs, zou ik zeggen. This is who